is ook wakker nu. Hey, we gaan lekker met allen een warmhupje doen. Ik heb een uh, kerstvrouwtje bij me. We hebben de kerstman bij ons. Wij gaan even warm worden. Daarna komt iemand van de roof Die komt wat poosje tellen. Vervolgens daarna gaan jullie aan de gang. We hebben daar wat koplopers. Goed kijken. Die hebben zo'n moment En uh, die gaan daar koplopen. lopen. Het wordt heel gezellig. Zeg ja, nou, ik kan echt niet hardlopen. lopen. Dat wandel je maar. Zeg, ik vind het gewoon leuk om een beetje aanwezig te zijn. Is het oh. We zijn zo blij dat we met z'n allen zijn. Nou, zit hem ziek maar samen, we gaan wat doen. Doe je arms omhoog. Ja, Kom, yes, dat is goed! kijk, even. Begin los! <middels> We're ready to Zo, applaus en lekker warm! En uh, mag Marvin even de voren vragen? Zeven weken geleden pas hebben wij geroepen in de Rotary, bij de Rotor Club van zullen wij een Santorun organiseren. En nu zeven weken later met heel veel mankracht en heel veel hulp staan we hier al met een uh, mannetje, ik kan niet goed tellen maar rond uh, 200, 250. En We gaan voor de eerste keer een hele leuke route lopen. En ik hoop dat dat uh, de aankomende jaren nog uh, veel groter en veel groter zal gaan worden. Um, de kerstman, als u alvast de, naar de Arraschlees zou uh, willen lopen, als u dat zou willen doen, want dadelijk heeft de burgemeester, want we gaan dadelijk wachten zodra we, zodra we gaan starten, wachten we even op de, het signaal van de burgemeester. En die gaat dadelijk met de bel uh, een mooi bedrag bij elkaar gekregen. Dat is uh, 2000 euro geweest, maar wij van de Rotary Spijkenis hebben besloten om uiteindelijk... 4.000 euro te doneren aan de Voedselbank Spijkenissen. Als de doel. Nou, ik begrijp wel dat we natuurlijk uitermate verheugd zijn met deze opbrengst. We kunnen het ontzettend hard gebruiken. Trouwens, ik vind het ontzettend leuk hoe ik hier allemaal rode mensen zie staan. Ik hoop dat het ook een hele geslaagde ochtend zal zijn. En ik wil uh, iedereen bedanken die je bij toegedragen heeft om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Fantastisch, heel hartelijk bedankt.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 Said, oh, let us know, let us know, let us know. There's nothing so fine that's something And I brought some cards from the office. Oh, it go, it go, it the lights are too great and close. Let us know, let us know, let us know. we good night, our hate going out in the sun. I <laughs> don't